En man, mijn team is gevackband. bent. Hallo jongens, mijn sleutelstuk blijven in goed nieuwe video op mijn kanaal Gelder Game. Ik kan je ook laten zien. Check on your right man. Yup, daar was hij. Ik hoorde dit niet dat ik chip. Dit is zo. One connecte bom. Had ik ineens een flesje in mijn hand? Go GD, go help. Bro? Oh my god. Wauw, een paar blauw zijn retoon. Hij komt niet. Wow, hij was echt geef. Hij is super low, je hebt hem door de box geraakt. Pas op voor ziet. Fucknel! Ja maar waarom ging je voor staan? Echt? Wie was dat? Het en hij dead. Er... Ja, ik denk twee. Als ik raak, ja. Ik heb links. Oeh. Ik wil hem uh, wallbang! Ik back ik back, back. spawn, ik spawn, ik Jungle, jungle, was One op. jungle, one connector. Short. En kitchen. Waarom spring ik in de mode top van One ten. is nog still beside. Dan nu echt. Jezus, mijn één. Gewoon ja, iemand rust, keihard. Force by, someone, someone is rushing. rushing. In, the In the smoke, smoke. yeah. yeah ik zeg het ze gewoon nog. En, en come on, iemand... come on, come on. Don't stay, don't stay, come on. Needle, needle. I'm going mij give me the Go blind. Ik hoor iemand die alleen maar blaert. Go me, go hey, go hey, go me, go hey, go hey, go hey. Ik, het, het, het, ik, ik, ik, ik, Highway. Highway. Highway. Highway. Ja, na een keer highway weet ik wel wat highway is hoor. Pop in het pretpark. Wat? Pop in het pretpark. Nee, dat is nog niet. Er zit er nog geen. Ja. Wat is een nog ik ben er niet, ik mid? Nee, niet. Ik heb hem niet, ik Als voor je vogels. Ja, maar. Oeh. Nou, daar gaat niets. Hé, min. Laat van, nee, min. Ik ben low. Nice. Kijk ja, hoe? Ze gingen op elkaars hoofd staan. Mijn is voor je. Oh, hé. Iedereen zit op aan. Nee, niet. Jawel, al niet. Ja, verschil ik het niet. Doe toch niets. Niet maar. Dan moet ik het maar hoor. Nee, ik pak een AWP op en daardoor ga ik dood. Oké, okay, die de man in mijn team, ik zet pas net de opname aan, een beetje laat. Midden door, midden in Maar een man bij de enemies. Oh, een man in mijn team is ge... bent. Ik zal je even laten zien. Hier. Player IK Broderlam left the game. Fuck. Fuck. Fuck. En we zijn nog aan het verliezen. Wat is dit voor een waardeloze hacker? We verliezen nog gewoon.